De tool helpt je om te maken. Dat proces is al louterend. Dat levert echt veel op. En ik maak het voor al mijn merken, wat ik, wat ik zei net. En elke keer kom ik erachter achter hoe, hoe lastig het is. Wat voor merk heb je nog meer, eigenlijk Naast die Toro onderbroeken. Ik, ik heb van jou? Uh, I'm Toro onderbroeken. Ja? Ik heb uh, Media Secret Coffee. Nog een keer? Medellin Secret koffie. Okay. De eerste koffie die rechtstreeks uit de plantage kwam van een heel bijzonder gebied. Ik mag mede-eigenaar zijn van Koekenbakkers. Een koekenmerk waarmee we mensen die in de bijstand terecht zijn gekomen, weer leren werken en zo weer in het leven terechtkomen. Kan je het gewoon kopen bij de Albert Heijn en de Jumbo? Koekenbakkers? Koekenbakkers. Want dat zijn koeken. mensen die een beetje een zootje van hun leven hadden gemaakt. En die gaan nu koekenbakken? En die gaan nu koekenbakken. Koeken ja. Leren koekenbakken en leren weer werken, et cetera. En zo zie je dat merken leuke dingen kunnen doen. Ik heb een mooi tassenmerk, Spikes Sparrow, een vriend van me. En uh, uh, uh, ik ontwikkel nog het huis in Portugal, House of Portugal. oh en, echt? Uh, ja, maar jij uh, bent ja. gewoon een loaded ondernemer ook nog eens een keer gewoon. Nee, ja, loaded ondernemer. Ja, ik, ben, maar... ik ben een. Uh, uh, ik doe dingen die ik leuk vind. <much> Heb jij als ondernemer ook zo'n moeite met het maken van businessplannen? Uh, nou, mijn gast die gaat je vertellen hoe je zo'n businessplan kan maken en dan wel op één A4'tje. En daar worden wij ondernemers heel erg blij van en ook vooral heel nieuwsgierig hoe je dat dan doet. Uh, hij schreef er een boek over en als je reageert onder deze video en jij hebt jouw eigen tips over hoe jij jouw businessplannen maakt, dan uh, krijg je dit boek, uh, want zo heet het boek, uh, een businessplan op 1 A4, uh, die krijg jij dan gratis. Tenminste, alleen de eerste vijf. Dus uh, ik zou zeggen, reageer snel onder deze video als je een tip uh, hebt. Deze video is er een uit de serie uh, die ik maak met CVD TV. En die serie die heet Book Stories. En die maak ik samen met de uitgeverij uh, Business Contact. En ik praat uh, in deze videoserie met, uh, met auteurs over businessboeken. En in dit geval dus over het businessboek. Hoe je op 1 a tje een goed businessplan kan schrijven. En uh, hij is mijn gast hier, Mark van Eck. Mark, van harte welkom. Dankjewel. Uh, altijd slim om jou even te duiden in het begin. Want om jou nou alleen maar neer te zetten als de auteur van het boekje Businessplan op uh, 1A4, dan doe ik jou niet geheel recht. Hè? Nou, uh, mag ook. Het gekke ja. is, ik voel me eigenlijk helemaal geen auteur. Nee. Ik heb al een paar boeken geschreven, ja. maar ik ben ondernemer en, uh, en consultant. Ja. Ik, uh, ik help klanten met hun, uh, hun plannen en met hun branding. Dat doe ik al jaren. Uh, mijn broer heet nu New Growth Strategies. Ja. En daarnaast heb ik nog een aantal merken die ik zelf run. Dus, ik, uh, ja, ja, dus, ik dus je bent en adviseur, maar je bent ook zelf ondernemer ja ik ik, ik hou nog dus zo van adviseurs die alleen maar boekenwijsheid hebben en langs de ze zijlijnen staan en langs de zijlijnen staan ja, dus ik ervaar het zelf ook ja. dus ik heb uh, vijf eigen merken een onderboekenmerk I am Toro een oh echt gewoon e commerce en, gewoon handel gewoon handel El Toro I am Toro oh ja ja de, de, de, je moet het proberen nou je krijgt hem van, me. oh lekker het uh, is de de de revolutie in de boxershorts zeg ik dan ja echt uh, want we hebben gezorgd dat de pouch de pouch weet je wel want daar hebben het nooit over als mannen Wat is de pouch? Bij, bij dames hebben het over de cups bij de bh Oh, de poutjes de spout, waar, waar je. waar de mannelijkheid zijn plekje vindt. Ja? En die hebben we net wat anders gesneden. En een beetje elastiekje eronder. Zodat het een beetje omhoog komt en naar voren komt. Dat er ook wat beter uitziet. Uh, nou, met name dat je het niet voelt. Dat je het gevoel hebt dat ik kan de hele wereld aan. <lacht> I am Tom. Krijg ik er een? Je, je krijgt er een. Ja. Geweldig. <lacht> nou, voordat wij echt een keer een reclame vinden, ja. ik Ik kende het merk nog niet. Even, even voordat, we, nee, maar niet, ja. voordat we gaan beginnen. Um, uh, als je moet kiezen tussen een goed businessplan of een goede branding. Wat is dan het belangrijkste? Nou, kijk, een goede branding is ongelooflijk belangrijk. Maar die branding ontstaat bij wijze van spreken in je plan. He, dus je moet in je plan een keuze maken. Hoe belangrijk is branding? Ja. Waar moet die branding over gaan? En dat kan je goed kwijt in je, in je plan. Dus die twee dingen snijden heel vaak samen. Ja, okay. Maar een brand creëren zonder plan leidt tot, echt tot niks. Okay. En we willen allemaal merken maken. En het is heel moeilijk, eh, wat de meeste mislukken. En soms doe je het toevallig goed, maar dat geldt voor alle business. Want mensen gaan dat natuurlijk straks zeggen, heb ik wel een plan nodig? Ja. Eh, nou ja, to, je kan het toevallig goed doen, maar wil je je kans op succes vergroten... Dan heb je plan dan, nodig. Dan heb ik plan nodig. En, en dan heb je ook een merk nodig. Jij zegt ook dus ondernemen... Nou, bijna is... altijd. Want ja. ik, voor mij is een merk niet alleen een, een consumentenmerk, maar, maar jij bent ook een merk. Ja. En eh, dus bijna altijd moet je nadenken over wie ben ik nou precies? Ja. En voor wie wil ik zijn? Wat wil ik uitstralen? Ja. Nou, en dat, dat, dat, dat onderdeel is bijna altijd een onderdeel van een goed plan. Um, Jij bent zelf, laten we daar maar eens even mee beginnen, je bent zelf ook ondernemer, zeg ja. jij, een aantal ondernemingen heb je. En ben jij dan de schoenmaker met de versleten zolen nee. of ben jij ook echt iemand die dan ook die plannen zo goed maakt? Ja, ik heb, ik, heb me dat, ik heb me dat ooit voorgenomen en gedacht, ik ga, ik ga de schoenmaker zijn met hele mooie schoenen. Ja, ja, ja. En, uh, en dat doe ik. Overigens even voor de orde. Ik heb het boek geschreven samen met Ellen van Zanten. Ja? Dus we zijn co-auteurs zijn heel lang hebben we samen een, uh, een adviesbureau gehad met, met, met mensen erbij. Uh, we zijn nu ieders in ons wezen gegaan, maar we ja. hebben samen dit, dit uh, boek geschreven. En dat is eigenlijk, hebben we opgeschreven wat we altijd tegen ondernemers zeiden. En daarom leest het ook snel weg. Omdat mensen zeggen, ja, het leest alsof jullie aan het praten zijn. Ja, dat klopt ook. Ja, ja, ja. Want zo hebben we het eigenlijk geschreven. Ja, ja, ja. ja. En, en, en past het op 1 a 4 Nou, het plan wel, maar het boekje niet. <laughs> uh, uh, maar daarom is het boekje een klein, uh, klein uh, boekje. Ik zeg altijd aan mensen grappend: Twee keer naar het toilet die hebben we gelezen. Ja. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Nee, nee, ik nee. heb zelfs een keer een boze mail gekregen van iemand. Die zei, ja, ik dacht 1 a 4 makkelijk. koop het boekje, zag er ook makkelijk uit. Ik had het gelezen, het ging vlot. En toen moest ik maken, het was het meest moeilijk. Want wat doet het? Het dwingt je om te kiezen. Aha. En dat is het geheim van succes. Maar okay. wat ondernemers en heel veel mensen verschrikkelijk moeilijk vinden. OGSM staat, ja. staat centraal in, uh, dat is een soort methode. is hè? een methode, het is een rigide model. Ja. Wat jou dwingt keuzes te maken, waardoor het overzichtelijk wordt en waardoor de kans op succes toeneemt. Dat is okay. in essentie het simpelste wat af zeggen. Okay. En die vier onderdeeltjes. Oké, okay, beginnen met de O. Het O is de objective. Dat zijn je doelen. Wat we uitleggen in het boek is doel door doen. En we leggen uit: je moet een doel formuleren. Iets wat je wilt bereiken, wat echt uitdagend is. Ja. Onmogelijk gaan we mogelijk maken door iets te doen. Dus niet, ik wil binnen drie jaar 20 miljoen omzet halen. Nee. Dat is geen doel, dat is een, dat is een meting. Oké. Okay. Dus, dus we gebruiken altijd als voorbeeld: John F. Kennedy die zei, I want to have a man on the moon. Yeah, hei, hei. Dat is een objectief. En dan yeah. ga je vervolgens meten. Is dat heeft dat te maken? Wat ze ook wel eens ook zijn term: big Harry. Uh, big harry audacious goals. Ja. Bier heb Ja, dat is feitelijk Een in een soort jasje. Ja. En ik zeg altijd: kijk, een goede objectief is onmogelijk, maar mogelijk te maken. Vervolgens moet er nog achter hoe dan. Dus dat, ja. dat doen. Dat is het geheim van de methode. Dat je ja, zegt ja. Wordt gekozen. Moet benoemen wat je daar gaat doen. En dat ga je meten. En dat zijn de goals. Oké. Okay. En dan ga je meten. Nou, voor 1 januari 2025. En ondertussen wil ik uh, 20 miljoen hebben gedaan. Bababab. Ja. Dus de goal, de cijfers, meet de objectief. Oké, okay, want we zitten al in de lijn. De, de O is objectief. De g, g is de goal. De G is de ja. goal. Dus dat zijn je cijfers. Ja. En de S is de strategies. Dat is hoe je het gaat doen? Ja, dat zijn de subkeuzes, want de belangrijkste keuze zit al het objectief. Maar ja, hoe ga je je beperkte resources inzetten? Ja. Hoeveel het geld die je hebt, maar ja. ook hoeveel tijd die je hebt. Okay. Ja, dus research zit altijd in, in kapitaal en mensen, zou je kunnen zeggen. Hoe ga je die verdelen? Dat zijn de strategieën. Ook, en daar geldt ook weer. Weer keuzes maken. Doen wij weer doel en doen op een subniveau? En dan ga je dat meten. En dat heet dan measures. Nou, wat wij gedaan hebben in dit systeem, kunnen mensen allemaal nalezen. We hebben die measure nog geknipt. In de meting en we er ook achter gezet de activiteit. Want het Engelse woord measure betekent namelijk zowel meting als maatregel. Uh. En dit is de vernieuwing die we aan het systeem gebracht hebben. We hebben iets verrijkt, we hebben dat doel te doen hebben bedacht, het werkt waanzinnig goed. En eigenlijk is Agile of is, is, is, is, is, is een methode om Agile te werken. Er zijn ook heel veel tegenstanders van Agile, hè? die zeggen hebben wow, een hoop gelul allemaal en dat ja, uh, werkt helemaal niet. Kijk, en... wat je heel vaak bij bedrijven ziet is dat Agile wordt verward met chaos. Ja, dus mensen gaan in de wilde weg dingen doen. Maar dat ja. is de gedachte achter Agile niet. De ja. gedachte als Agile is dat je heel goed bedenkt... ik wil iets bereiken, ik kies daar nu dit voor te doen... ik ga meten of het werkt. Als het werkt ga ik ermee door, als het niet werkt ga ik iets anders doen. Ja. Dat is wat Agile is. Ja. Heel veel organisaties maken daar letterlijk een potje van. Ja. Aan de andere kant een plan wat je schrijft... en vervolgens blijf je doen wat je deed. Uh, en je leert niet hoe het in de werkelijkheid gaat... daar heb je ook geen zak aan. Ik ja. zeg het maar even heel hard. Deze tool, OSM... Helpt je om scherp te kiezen, scherp te definiëren wat je wil bereiken, dat, dat heel concreet door te akkeren. En vervolgens het ook te gaan managen over tijd en bij te sturen. Ja. En je moet niet bijsturen op je doel, maar je moet bijsturen op je doen. Nou, dat is eigenlijk wat Edge. Moet je is. nooit bijsturen op je doel? Ja, kijk, de wereld kan zijn kop staan. We hebben, we, hebben, we hebben geloof ik dit jaar een heel ingewikkeldjaartje gehad. Ja. Maar in, in, essence, in principe niet. Heel, dus ik zeg altijd je moet proberen aan je doel vast te houden mm -hmm. en dan kan het een jaartje langer duren of kan een beetje anders gaan maar in het doen moet je bewegen als het als de doen niet blijkt te werken Wat doe je of als je doel, je doel bereikt hebt dan dan ben je blij dan maar je is dan ook klaar je hebt weten ja. uh, onze vriend de uh, uh, simon sinich die de ja. boeken uh, die uh, endless game of ja zei dat ja en die zegt je moet veel meer pas dan dat doel er nog in die zegt die zegt eigenlijk veel meer van ja net zoals een, een relatie die is duurzaam en die heeft hopelijk nooit een einde. Dus het is een soort continue nee, uh, uh, spel. Fair, maar dat is, dat is ook, ik, ik, ik hou van saai maar er zijn ook een paar dingen waar ik denk, ja, dat is ook heel vermoeiend. Uh -huh. ja, dus als je je doel nooit haalt, dan heb je dus nooit dat heerlijke gevoel van ik heb het gehaald. Ja. Het mooie van objectief is, een objectief zet je weg, onmogelijk haalbaar maken. Kan trouwens voor een jaar, kan voor drie jaar, kan voor vijf jaar, kan voor tien jaar. Uh -huh. En dan heb je, en natuurlijk, als je zin hebt, dan zet je weer het nieuwe objectief. Maar het lekker is, het is echt een punt die je op een dag gaat bereiken. Mm -hmm. En er is in het leven, terug naar mijn onderbroeken, niks leukers dan je droom ophalen. Echt ja. niks leukers. Ja. En een droom die onhaalbaar blijft, zei ik, waar je alle. Dat is helemaal geen lol aan. Nee. Want ook in een goede relatie is het leuk om hoogtepuntjes te hebben. Ja. Dus ook in relaties, mijn advies. Ja. Stel met elkaar objectives die je haalt. En je zegt, nou weet je wat, doen we nog een ritje samen. <lacht> of is het nu thuis voor iets anders? <lacht> en maak we weer een nieuwe objectie? Ja, zou meerdere relaties is, misschien moeten doen. Ja, ja. Ja, hey, en luister, dan blijf je aan sleutelen aan zo'n ding dus, ja. of niet? En als we nou kijken naar, even kijken, objectives helder, uh, goal, hoeveel goals moeten erin zitten dan? Ja, nou, de goal is niks anders dan het meten van de objective. Ja. En dat zijn er een paar, He, dus je moet meten of, je, of, het je, of het je gelukt is om datgene te doen wat je bereikt, of je op de maan bent gekomen ja. en je moet meten of het ook gebeurd is door de methode die je had gekozen. En, en en er zit vaak een getal bij. Hè? Er zit vaak iets bij van, van omzet of in, et cetera. Je moet oppassen dat die goals niet losstaan van het objective. Het is maar de meting. Ja, ja precies. En dan de uh, en de, uh, de S, dat is de strategy. strategy. Ja, dat klinkt ook als een, dat is natuurlijk ook een woord. Uh, want dan heb ik eigenlijk maar een kwart a4'tje voor de strategie zeg maar als tenminste als we het gelijkelijk verdelen hè, op dat a4'tje nah, nee, dan kun, kun je niet je veel je kwijt die objective, die objective staat erboven ja, ja dus die, die, die past dat, die in zijn... een tweetje zeg maar ja, die dat is dat is een tweetje ja grap is ik kreeg ik een tijdje terug ik doe even een afslag maar ik kreeg, een, ik kreeg een tijdje geleden van, van een ik moest wat, wat lean consultants trainen in deze methode. Yeah. En, die, en die, bij een groot bedrijf hielpen zij al directies, wat yeah. ik had het zand vond. Ik dacht altijd wel eens in één directie, maar dat bedrijf had directies. Yeah. Hielpen ze al met OGSM. En dat deden zij geformateerd in een sessie van zes uur. Yeah. Nou, ik begon mee dat ik zei, goh zes uur is een beetje weinig van strategie. Maar blijkbaar waren die directies te druk met andere dingen. Mm. Nou, kan gebeuren. Anyway. En toen vroegen ze mij van, god Mark, stel je voor dat je zes uur hebt om een te maken. Ik zei, nou dat lijkt mij kort, maar als je zegt, uur... hoeveel tijd moet ik dan besteden aan de Objective? En toen zei ik, nou ja, en dat is dat tweetje. Zeg, als je zes uur hebt, is mijn advies om vier uur te besteden aan de Objective. De rest volg wel. Ja. En ze vielen wel een stoel. Ja. Ze hadden er al een paar gedaan en ze besteden twee minuten aan het objectief. Ja. En dan waren ze heel erg bezig met de rest. Omdat het objectief K was, gingen, ze, kwamen ze niet uit de rest. Exact. Ja. Dus je objectief gaat echt over, over, wat is het nou dat echt? Als je Kunnen we onszelf nog verder nee. stretchen? Ja. Zonder dat een illusie is. Welke scherpe keuze moeten we dan te maken, et cetera? Daar gaat het om. Nou, dus dat is maar een regel. Die meet je met de goals en dan krijg je strategieën. Ja, die strategieën gaan over, hè, bijvoorbeeld als je in een beetje in de commerciële wereld dat doet, zou je strategieën langs de vijf marketing kunnen doen. Ja. Hè, die gaan over, over de logische onderwerpen. Hoe ga ik mijn merk ontwikkelen? Hoe kom ik tot mijn producten? Wat wordt mijn, mijn prijsbeleid? Hoe ga ik mijn promotie doen? Ja. Hoe ga ik mijn mensen, uh, t, uh, welke mensen heb ik nodig en ja. hoe ga ik die enthousiasmeren, et cetera? Nou, dat werk je dan weer uit in submetingen en dan kom ik concrete acties achter. Ik kan me ook voorstellen dat, dat uiteindelijk is de praktijk dat toch heel veel ondernemers, die, die doen dit niet. Nee. Is dat, is dat echt jammer? Of, ja, kijk, laat ik zeggen, wat is de schade als je dit niet doet? Er is geen schade. Nee. Uh, in de zin van, alleen de kans dat je dan niet bereikt wat je wilde bereiken, neemt toe. Dat ja. is wel jammer. En dan terug waar we het net over hadden, over je dromen bereiken. Kijk, ik gun het alle ondernemers, ik gun het als alle mensen, om hun dromen te verwezenlijken. Ja. Dit helpt erbij geen garantie op succes, maar het helpt erbij. Ja. Niet alleen om te maken, maar ook door hem na te leven en dus bij te sturen en te ja. leren. Dus dat is ja. het leuke. De tool helpt je om te maken. Dat proces is al louterend. Dat levert echt veel op. En ik maak het voor al mijn merken. Wat ik, wat ik zei net. En elke keer kom ik achter hoe, hoe lastig het is. Wat voor merk heb je nog meer eigenlijk naast die Toro ik, ik heb van uh, jou? Uh, I'm Toro onderbroeken. Ja. Ik heb uh, Medien Secret koffie. Nog een keer? Medien Secret. Koffie. Okay. De eerste koffie die rechtstreeks uit de plantage kwam van een heel bijzonder gebied. Yeah. En eh, handgeplukt rechtstreeks van de boer. Yeah. Ik, eh, ik, ik, ik mag mede-eigenaar zijn van Koekenbakkers, een koekenmerk waarmee we mensen die in de bijstand terecht zijn gekomen weer leren werken en zo weer in het, in het leven terechtkomen.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 ik, uh, ja, ik mag niet klagen nee <laughs> ja ik heb al zo'n lullig antwoord weet je ja zo. Eh, ja maar de, de, <laughs> Nederlanders kunnen je niet over praten hè ja nee weet je maar ben je niet. financieel onafhankelijk of moet je gewoon nog werken voor je centen nou ik nee ik hoef niet te werken nee, okay. ik doe het wel heel hard ja dan zit je veel in Portugal de laatste tijd niet uh, nou ik probeer ik probeer wel probeer er wat ze zijn ja ja, ja. En daar heb je huizen, of die verhuur je of wat? Ik heb daar wat huizen en ik heb, een, ik heb er ook een eigen huis dat nu weer gebouwd heb. we Een paar oude ruïnes samen met een Nederlander, een goede vriend van me geworden, aannemer daar. Kopen we een oude ruïne, knappen we op en dan maken we daar prachtige huisjes van. Dus we proberen het oude weer te herstellen in iets nieuws en moois. Kijk, nou maak je mij niet wijs, hè, tot slot. Hè, want er zitten heel veel ondernemers te kijken naar CVD en die raken van hun businessplan zeg maar, misschien een beetje getriggerd. Maar uiteindelijk gaat het ze hierom en denken ze, krijg nou de hik. Die, en bij elke ondernemer heb ik dat. Ja, het ziet er zo makkelijk uit. En we doen het en het klinkt allemaal. En dan weet ik niet, ik heb je niet onderzocht. Ik heb geen due diligence gedaan. Wie weet, klets je volledig uit je nek. Maar ik denk het niet zo. Maar je hebt die onder, het zijn allemaal super toffe verhalen. En dan was ze huis in Portugal. Kortom, hier zit gewoon echt weer zo'n succesverhaal. Wat zijn de geheimen van het succes naast dan? Maar dit is even heel eerlijk. Hè? dus. dus um, uh, een paar van die merken, die, die zijn helemaal niet fantastisch groot. Nee. Maar, maar het is echt hard werk. Ja. En bijna op al die merken is er ontzettend veel tegengevallen. Mm. Echt ontzettend veel tegengevallen. Dus het eerste gaat van, durf doen. Ik durf te doen. En ik doe ook snel. Maar wel even nadenken. Mm -hmm. Dat is precies wat dit ja, brengt. Precies. Ja. Dus ik, en dat klinkt dan heel stom. Ja. Maar inderdaad, voor alle merken die, waar ik bij betrokken ben... En allerlei wat ik help, adviseer nog wel meer, mensen. ik gebruik altijd deze methode. En het blijft moeilijk en het valt soms ook tegen, et cetera. Maar dus de combinatie van durven doen, maar wel eerst even denken... en dan af en toe weer terug naar je plan en bijsturen en leren, et cetera. Dat is het geheim van succes. Ja, dus ik gun mensen om meer te doen. Dus ik, ik kom twee typen mensen tegen. Want mensen roepen wel eens vaker weg, goh Mark, je zit in dit en dat, dus is me zo, ja, natuurlijk. En by the way, ik werk te hard. Hè? Dus, dat, dat, maar ik vind het wel heel leuk trouwens, yeah. dat is het leuke daarvan. Ja, ja ken het. Maar, ja. uh, dus ik ken mensen die blijven maar in hun hoofd zitten en denken, denken, denken. Nee, pak zo'n papiertje, ja. dwing je zelf te doen, ja. uh, ga dus met iemand over sparren. Je hoeft niet eens een systeem, maar sparren met een paar mensen en maak het niet perfect. 70% versie is voldoende om te gaan. Mm. Maar maar zomaar gaan, want dus die andere mensen willen het allemaal perfect maken en komen dus nooit in beweging. Nee, maar je hebt bij bij een groep die denken niet na, die gaan alleen maar. Exact, ja. die groep en dat gaat alle kanten op. Ja. Chaos zijn ja. zijn gegeven uitgeput en ja. en hebben het niet bereikt. Dus dit ja. is dit is echt precies de middenslag. Ja. Maak je 70 Ga gaat doen, leer, maak het beter en wees voorbereid op heel veel tegenslagen. Als je denkt dat je kunt ondernemen of succesvol kunnen zijn zonder tegenslagen, dat kan wel, ja. maar dan moet je geluk hebben. Ja. Nou, dat geluk had ik niet. Ik heb echt heel veel tegenslagen gehad. En in gezegd, tegenslagen zijn eigenlijk ook wel leuk. ja Pas achteraf vaak. Ja, maar, maar, maar in ja. essentie zijn ze leuk. Ja. En de ontstaan dingen. Dus één tegenslag je nog voor het einde? Um, jeetje. Waar je, uh, waar je gebloed hebt, waarvan je denkt, oh. Nou, ik, ik, ik, heb, ik heb, ik heb gebloed in, in, in, in. Ik, ik ben als een fusie aangegaan met een bureau. En ik wist, en ik, en meteen alles getekend en alles gedeeld. En, en, en na twee maanden voelde ik van, we hebben een match. En ik praat de hele dag met mensen en zeg ik, je moet, je moet wel voelen of je een match hebt. Niet alleen op, op intellectueel niveau, maar ook in de in the gut. Ja. En, um, en toen zat ik zelf in de fusie en ik dacht, deze meneer die heeft alles wat ik niet heb. Ja. En toen heb ik mijn hele gevoelsysteem <laughs> uitgezet. En na twee maanden wist ik, dit is een disaster. En, toen, en, en ik had mijn collega's in dit disaster meegetrokken. En toen, toen heb ik het opgepakt en heb ik het weer ontrafeld. Maar ik heb hem ver moeten betalen en hebben ontzettend veel geld gekost. Ja, ja, ja. Zoveel geld als ik nog aan denken word ik koud van. Ja. En toen, en het was midden in de crisis, de vorige crisis, ja. en toen wist ik noem ik echt hard werken. Ja, ja, ja. En achteraf denk je, misschien is het wel uh, louterend geweest. Ja. Ja. Het was heel taf. Mag ik je danken voor je verhaal? En uh, heb je een leuke reactie onder deze video? Maak mij eigenlijk niet eens zoveelk. Zullen we bij deze afspreken dat de eerste vijf leuke reacties onder deze video, uh, die krijgen het boekje van Mark. Mark, nogmaals, dankjewel voor je verhaal. En uh, dankjewel voor het kijken. En uh, over twee seconden uh, twee nieuwe toffe ondernemersverhalen. Dus uh, blijf kijken. Hoi!